De lange kronkel weg, leidt mij ooit naar jouw deur. Verslingerd rijd ik door, bevangen door licht en kleur. Niets dat ik verstoor, de tovertoor. De nacht bracht ik in de hemel door. Veilig binnen de zon, roede de camping door. Het bootje op de leeg, fluistert in de noord. Waar kom ik er op de thee? Waar kom ik voor hout? Soms sta ik op een boerennerf, dan zit ik er dus fout. En dan stuur je me terug naar de lange kronkelweg. Een vliegtuig stort er neer, en lang, lang geleden. Je rijdt geen meng terecht en laat elkaar erdoor. U mij maar terug naar de lange kronkelder. Ik zie geen monnik meer die in buurtschap overleeft. Je rijdt er echt geen mee terecht, maar laat elkaar erover.